De maanden vlogen voorbij en het was de allereerste kerst van Ruben en Suzanne samen. Suzanne heeft zich al een tijdje bezig gehouden met het cadeau voor Ruben. Ruben heeft alleen geen idee wat Suzanne hem gaat geven. Maar het was iets met een wens en dat gaat vanavond in vervulling. Ruben krijgt inderdaad een puppy, door het goede gedrag wat hij het afgelopen halfjaar heeft laten zien en gegeven. of elves pippa up so remember our friend grows crumble and age when age oh dear of the